Hé hey Joyce, kom maar Joyce! Hé hey Joyce! Ik hoor Black Jack in de stal. Hé hey Shetlanders! Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Roosje. Hé hey Roosje. Goed zo Joyce! Hé hey Annabel, hé hey Shetlanders!